Oké, okay, uh, dingen van de daar gaat Ja. Je dat Jot en mee lijn. Heel goed. Heel goed. Ik weet het weet je nog een trucje. Oh, Oké, nog een trucje. Oké, nog En dan je, trucje. nog twee mensen En nog een trucje. En nog Ik denk het als je ze niet zag. Heel so? ja. En de het daar okay. naar de basin. het